Hi, Mirjam wel kijkers. Ik ben Mirjam, de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga weer naar Zwarte Broek. Weer zingen. Het is 1 oktober. Happy New Month. Month. Want 15 oktober is de echte Band Meet Choir. En dit is de laatste oefensessie met band. Dus vandaag mieten wij... Als kwaaier de bent. Het is gisteren een beetje laat geworden. Ik heb een beetje feest gevierd. Moet ook kunnen zo af en toe. Dus het deed een beetje pijn het opstaan vanmorgen. Maar het eerste wat ik zag toen ik het gordijn opendeed. Was dit. Nou vind je het niet prachtig? Supermooi. Ja. Ik ga maar rijden. Few moments later. Zo, nou, met een beetje omrijden weer ben ik weer op de plaats van bestemming. En we gaan snel maar weer naar binnen, want ik ben ook weer eens te laat. Dat kwam door de zware nacht gisteren, hè? Dus ik heb een goed excuus. Ik ga naar binnen. Ga je mee? Hallo! Hallo! Oh! Het is een trucje. bijna met Echt? Ja, kijkers. Ja, echt leuk. Ja. Oh, is dit de officiële al? Is het al 15 oktober? Ja. <laughs> heb ik Lekker wat gemist? Leuk hè? Je hebt niks openingsnummer gemist. Ja, ja, de, ja. Je wel wat gemist. Jammer. Hoe kan dat nou? Het begon pas om 11 uur. Wat heb heb Welkom. Welkom. Oh, liefjes. We zijn er weer. Ja hoor. Uh. Hallo, hoi hoi. Oh jongens. Oh, het is veel drukker dan de vorige keer. My goodness. Hoi. Oh, hoi. Ho, ho, hoi. Wat leuk jij. Ho, hoi. We zijn er weer. Heel ja, gezellig. Hebben we wel zoveel stoelen nog? Hallo. Hoi. Ja, ik kan het eigenlijk niet Hup. Oh, ik doe er wel één tegelijk hoor. Dit zijn best wel heavy, heavy stoelen. Ja, ik vind ze wel zwaar. Nou, dat wordt een beetje zwaar. Een te krap een shirt aan vandaag. Okay. Um, een je water. Oeh, gaan we gaan beginnen! En dan hier ongeveer ergens is ze. volgen meisjes! Johooo! Dan hier ergens is tenor. Zo. En dan hier... Oh. Are... Ja, hier oh. mogen niet hey. zien. Hoi! Hallo! Okay. <laughs> Waarom hebben wij geen stoel? Ja. Nee, ik vind het jammer. Oké, okay, we gaan uh, met onze band. Het uh, is onze huisband, En dat zijn allemaal muziekvrienden uh, van ons. En uh, zij vinden het ook best wel een beetje spannend. We hebben ons helemaal, gelukkig, onder de 2,5 jaar ons helemaal de diepjes oefenen. Dat scheelt dan. Maar jullie vinden het ook best wel heel erg spannend. Maar ik vind het wel leuk om ze even voor te stellen. En ik begin natuurlijk bij de dame. En dat is op toetsen Michelle. Daarnaast op gitaar, en dat wordt zowel elektrisch als akoestisch, Vivian. Yeah. Dan onze man, die wij altijd een beetje in toon moeten houden, want die maakt er altijd zoveel herrie. Maar we houden wel van je. Hek op drum. Dan hebben we hier onze gepensioneerde lieve schat. Hey, dankjewel. Ja, oh, twee inmiddels. Ja, jij ook? Ja. En uh, lekker altijd lekker zitten, Timo. Juist. Met die zware bas in je handen. Op oh, Bas, Timo. Ja. Zo. Ja. Heb je er zin in? Ja, natuurlijk. Jij bent net terug van vakantie. Ja. Jij bent ja. helemaal uitgerust. Ja, zeker. Ja, heb je nog geoefend in de vakantie? Nee. Nee, nee. nee niet. Nou, we ja. gaan meemaken. Ook zij mogen gewoon fouten maken. Dat is helemaal dingen prima. We zijn allemaal mensen, dus we zijn een natuurlijk product. En er kan en wij zeggen met zingen ook altijd van, uh, zing uit je hart, voel beleven, traag draag over. En als er een keer een valse noot tussen zit, lekker dikke boeien. Maar als je mensen weet te raken, dat is waar het om gaat in muziek en zo wat ons betreft. Dus uh, Frank op gitaar. Ja. Yes. <applacht> uh, tot gaan we gewoon lekker beginnen. We doen vandaag, uh, gewoon lekker, we gaan gelijk lekker met zingen. Volgens de playlist. Oh, okay. Pauze, Want de keeltjes moeten gesmeerd worden. En willen jullie weten wat mijn lunch is? Lekker gezond. Vorige keer. Sorry hoor vorige video hebben jullie kunnen zien dat we geoefend hadden met de muziek. Dus dan hadden ze de installatie gebruikt hier in het pand. Nou, ik kan het niet netjes brengen, dat klonk gewoon kloten. <laughs> Wij zongen natuurlijk heel mooi, alleen uh, de installatie was kapot ofzo, dus dat kraakte en dat piepte. Dus ik had er eigenlijk niet zo'n positief gevoel bij, jammer genoeg. Maar dat is na vandaag helemaal gecorrigeerd. Deze band. Voor deze band is het de eerste keer dat ze meespelen zo, op deze manier. Dus voor hun is het ook spannend, maar ik vind dat ze het fantastisch doen. Het klinkt super. Ik heb al meer kippenvel gehad dan de vorige keer. En dan op de goede manier, hè? want je kan ook kippenvel krijgen van uh, minder leuke dingen. Kan even niet zo gauw verzinnen wat. Maar ja, dit klonk fantastisch. Het klonk fantastisch, het is fantastisch weer. Wat willen mensen nog meer? I'm going Eén hier En met die andere stok. Haha! Dus, uh... <laughs> Zo simpel. Met ja, de ene stok, stok hier en de andere stok daar. Ja, nee, nee, nee, nee. Nou! Eeeh! <laughs> ah, je uit! Nee, dat kan niet. Lekker hard. Hè? Je hier in de rechter. Hier in de En? Ja. Ja. nou, ik heb talent of niet? Ja, <panlandslieren>